Onder leiding van kersvers voorzitter Christine Lagarde zal de ECB een strategische doorlichting doorvoeren van het bestaande monetaire beleidskader. Dat is allicht geen overbodige luxe, want de laatste keer dat dit gebeurde was in 2003. En de financiële economische omstandigheden, als ook de maatschappelijke prioriteiten, zijn intussen serieus gewijzigd. Alleen al de inflatiedoelstelling en de onconventionele beleidsmaatregelen van de ECB zijn een grondige discussie waard. Maar Christine Lagarde wil in feite ook verder gaan, ze wil ook de klimaatuitdaging op tafel leggen. Want volgens de huidige plannen van de nationale regeringen zitten we absoluut niet op schema om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalf à 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriele niveau. Er is dus, met andere woorden, een radicale omzwaai nodig. De Europese Centrale Bank, van haar kant, kan een serieuze bijdrage leveren om de klimaatspanningen op te drijven. Natuurlijk is dat voor een centrale bank een vrij controversieel onderwerp. En verschillende hooggeplaatste stemmen binnen de ECB lieten al hun aarzeling doorschijnen. Zeker omdat de ECB al onder vuur ligt, zowel intern als extern, kwam er kritiek op de stimulusmaatregelen die Mario Draghi doorvoerde in september als antwoord op de zwakke groei en inflatie. En toch kan de ECB een belangrijke ondersteunende rol spelen. Meer nog, volgens het Europese verdrag, en zover de doelstelling van de inflatie van prijsstabiliteit niet in gevaar komt, niet in gedrang komt, is het zelfs een kernopdracht van de ECB om het algemene economische beleid van de Europese Unie te ondersteunen. De vraag is Natuurlijk dan, hoe moet dat gebeuren? Wel nu, ten eerste, en dat is eigenlijk de logica zelf, is dat de ECB verschillende klimaatparameters zal integreren in haar eigen analytische modellen. Daarnaast, en bijna even logisch, zal ze erop toezien dat de commerciële banken in hun kredietverlening genoeg rekening houden met de klimaatrisico's. Misschien wordt er zelfs een verrekening gedaan in de kapitaalbuffers van die banken. Een derde piste, en allicht de belangrijkste, is om de ECB-portefeuille van bedrijfspapier, die de voorbije jaren natuurlijk fors is toegenomen door de obligatie aankopen van de ECB, om die te heroriënteren naar klimaatgerelateerde obligaties, groene obligaties dus. Tot op heden kocht de ECB ook obligaties aan van emittenten die er Laten we zeggen, klimaatonvriendelijke activiteiten op nahielden. Dat kan dus beter. De ECB kan hier samen met de Europese Investeringsbank een cruciale rol spelen. Er zijn dus voldoende signalen dat Christine Lagarde de ECB zal proberen in deze richting te bewegen. Maar voorlopig blijft het nog even afwachten of ze hiervoor ook voldoende steun zal ondervinden binnen de Europese Centrale Bank zelf.